Goedendag Lunteren, mijn naam is Peter de Patrick. ik ben wethouder van deze gemeente voor gebiedsontwikkeling, infrastructuur, sport en toerisme. En vandaag heb ik een boodschap voor u, we gaan bouwen in Lunteren. Jarenlang horen we ook die vraag naar betaalbare woningen, naar middenwoningen en kavels. En we gaan eindelijk op een mooie locatie gaan we aan de slag met een uh, mooie uh, gebiedsontwikkeling. En houd in de gaten, dat is de Hulakker. We doen dat samen met Heijmans, met Drodum en we uh, als gemeente zelf daar ook een rol in. We gaan beginnen met uh, onderzoeken, we gaan beginnen met de bestemmingsplannen. En we gaan ook uw mening ophalen. Houd het in de gaten, want er komt een uh, speciale website www.ede.nl slash hulakker. En we gaan uw mening daarbij ook gebruiken. Uh, wij hebben er hartstikke veel zin in en we hopen dat we voor Lunter een mooie ontwikkeling kunnen maken.